Vandaag gaan halen granalenvisser op de Waddenzee, op dat schip. Goedemorgen. Wil je met de zien? I feel sleepy. <laughs> dat visproces, hoe gaat dat precies in zijn werking? De achterzijde van het net, netten noemen we zakken die worden dan gelegd in de bakken. Daar komt de vangst uit. hoofdzakelijk van halen, maar ook krabbetjes eh, ja. en weet je wel. Hé, hey, we hebben ook een kwal gevangen. Ik weet helemaal niet dat mijn ex aan boord was. En die, wat je jullie met al die krabben en vissen die Ik erin zitten? door Die uh, -molen die uh, gaan levend weer overboord, zeg maar. Helemaal. Levend weer overboord. Ja. De simsignalen blijven dan over, die worden daarna gekookt. En na het koken dan worden ze gekoeld door het zeewater. En dan komen ze op de zoektafel en daar zoeken we alles wat er nog aan het we eruit. Dan gaan ze nog een keer door een bak met ijswater heen, dan worden ze gekoeld tot 0 graden. En dan doen ze een kistje van 20 kilo. Een zeester. Ik ben vandaag ook een beetje een zeester. Hoeveel garnalen vangen jullie per dag? Weet je dat? Ja, dat is verschillend. En dit is een beetje het laagste ja. dan? Dit is geen goede vangst Nee, al. het is bij jullie ook echt zo. Wat je vangt, dat is echt jouw salaris. Ja, niks vangen en niks verdienen. De beste kun je het niet krijgen. Ja. Hoe snel nou om schipper te zijn, van zo'n boot. Prachtig mooi. Ja, ik zou niet weten wat ik anders zou willen doen. De vrijheid die je hebt, het uitzicht, de rust om je heen. Ik vaar al 30 jaar denk ik. 15 jaar schipper is een beetje zo. Met z'n tweeën? Ja. Dus het is best wel belangrijk dat je het een beetje goed met elkaar ja, kan vinden. Ja, dat is heel belangrijk. De boot is hier binnen. is gewoon een soort huisje. Hier is de master bedroom. Nou, jullie hadden wel je bed een beetje net erop kunnen maken. Ja. Jullie denken natuurlijk niet tegelijk ik nemen? Nee, nee. leuk gestopt ja. tegen boeien aan vaak. Ja. Maar hoe gaat dat dan in zijn werking? Slaap jij acht uur per dag? Nee, uh, je moet het taak zo zien. Van de vier uur uh, werken we er drie en slapen we er één gemiddeld. dan hebben we een voetlijstje. Dat vind misschien... ik echt Stelbaar. ja veel het respect. Wat is voor jou het mooiste moment van zo'n weersdag? Dat ja, je goed gevangen hebt. Ja, ja dat is zo, het mooiste. de vind eigenlijk wel een beetje jagen. Ik ben toch elke week zoveel mogelijk over water te halen. Maar dit is echt jouw team Prassie, ja. passie. Ja. Ja, ja, ja. ja, ja. Ik zal aan jullie denken de vorige keer dat ik kanaal zit te eten. Oké, okay, doe je goed. Ja. Nou weet ja. ik wat ja. waar ze vandaan komen. Ja. ja. Gaan we. En voor Franks nummer 2. Even op fietsen. Het is hier alweer bezig. Ja, als kanalenvisser moet je natuurlijk geen 9 tot 5 mentaliteit hebben. Heel hard kunnen werken. En je absoluut niet zeeziek worden natuurlijk. Nee, je moet het mooi vinden, want anders dan, dan hou je het niet vol. Dan moet je echt je leven wezen, anders dan, dan gaat het er niet worden denk ik. Het die hoor? Denk je erop? Ja, ja, ja. <tosses> Ja, volgens mij is het echt veel betere vangst, toch? Cheers! Ja, dat is beter! Ja toch? Ik breng de luk. Ha, dat doe je vrij gemakkelijk. Ik doe wel honderd keer in de week. doen. Ja, dat is ook zo. Zou je dit de rest van je leven willen doen? Ja, dat denk ik wel. Ja. ja. Je weet het nooit dezelfde. Nee. En gaat je zoon dan denk je later ook vissen worden? Ik weet het niet. Nee ben je hem wel eens meegenomen. Ja, die is uh, één nachtje mee geweest. Wel, als je het wel zou ik het wel mooi vinden, maar als uh, je wel een beroepje moet het wel mooi vinden denk ik. Wat doet je Anders hou je het niet vol. Wist jij ook wel eens naar complimentjes of vis je alleen om gaan halen? <lacht> <lacht> no. Ik weet niet wat jij van de vangst vindt, maar ik vind hem heel netjes. Ik ook. Hey. Doei eens de doei. Dankjewel. Doei. Echt twee hele mooie mensen ontmoet vandaag. Ja. Echt zoveel lol gehad vandaag.